In de winter voelt onze huid extra droog aan, onze vingertoppen voelen droog aan, je hebt schilpertjes, je handen zijn droog, je neus, je lippen zijn gesprongen. en ja, Je gezicht voelt gewoon ontzettend droog aan als je buiten in de kou hebt gelopen en die snijdende wind voel je op je huid. Het is gewoon helemaal niet comfortabel. En in deze video wil ik je graag tips meegeven hoe je ervoor kunt zorgen dat je huid minder droog aanvoelt en ook gewoon veel gezonder eruit ziet. Want nu het echt koud begint te worden, nu het echt vriest en ook sneeuwt en alles... Ja, dan, uh, daar wordt je huid gewoon niet beter van. En uh, ik ga je wat tips meegeven om je huid te helpen. En het zijn makkelijke tips die je meteen kunt toepassen. Dus ik hoop dat je er iets aan zult hebben. Laten we maar gewoon naar de eerste tip gaan. De eerste tip is super makkelijk, super goedkoop. Het uh, is een tip die ik echt super vaak noem ook. Voldoende water drinken. Want je cellen, je huidcellen hebben vocht nodig. En vocht dat komt eigenlijk vooral van binnen uit. Dus leer jezelf aan, ook in de winter. Niet alleen in de zomer, maar ook in de winter. Gewoon een flesje water. Als je neer te zetten als je nou op school zit of dat je nou aan het werk bent, zit gewoon een mooie fles water neer en uh, drink gewoon de hele dag door water want zo help je eigenlijk je huid van binnenuit en voelt je huid sowieso minder vochtarm aan. Tweede tip die ik heb is voor mensen die ontzettend droge handen hebben en uh, mijn moeder heeft heel erg droge handen. Ik heb ook een collega gehad die had ook echt helemaal allemaal schilvers op de handen en uh, gewoon ook helemaal geparsten. Echt zo zielig. En um, als je hele droge handen hebt. En echt dat de velletjes erbij hangen. En zelfs dat je wondjes krijgt. Dat je vingers gewoon eigenlijk gesprongen zijn. Dat is gewoon heel vervelend. En het voelt zo pijnlijk aan ook. Um, ik heb een tip. ja Iedereen weet natuurlijk dat hij zijn handen goed moet insmeren. Maar dit is eigenlijk een trucje wat ze vroeger al toepasten. En dat is dat voordat je naar bed gaat. Smeer je handen heel dik in. Echt super dik met wat je ook fijn vindt. Al is het pure vaseline. Of een hele fijne hand. Die die je hebt, en neem een hele rijke handcreme van die hele dikke weet je wel. Ik heb uh, hier eentje van uh, Rituals Ginkgo Secret en Caring Hand Balm is die. En die is vrij dik, ook als je hem zeg maar, ja, als je hem hier uit het tubetje haalt. Hij is gewoon heel erg dik en iets lastiger te verdelen over je hand, maar heel fijn en de geur dat is ook ontzettend lekker. Smeer je handen heel dik in voordat je gaat slapen. Gewoon echt een dikke laag, dat je handen heel erg vettig aanvoelen. En wat je daarna doet, je trekt kantoe de handschoentjes aan. En dat deden vrouwen vroeger ook al. En het kunnen gewoon hele simpele handschoentjes zijn die je bij de Six koopt of bij de Hema. Of ik geloof zelfs dat... Essence koopt ook van die handschoentjes voor s'nachts. En dan trek je ze aan en laat je ze s'nachts aan. En onder invloed van de warmte van die handschoenen wordt de handcreme extra goed ingetrokken in je handen, in je huid. En voel je je handen de volgende dag veel zachter en lekkerder aan. Dit geldt trouwens ook voor voeten. Als je hele droge voeten hebt en ook best wel een beetje eelt. Ja, dat het gewoon niet mooier uitziet. Uh, Smeer je voeten lekker dik in met een vettige crème. En trek daarna sokken overheen aan en ga daarmee slapen. En de volgende dag voel je voeten echt veel fijner, veel mooier aan. En zeker als je dit een tijdje volhoudt, gewoon een hele week, gewoon elke dag dit toepast. Dan zul je na een week al zien dat je huid, dat je huid er veel mooier uitziet. Dat je eelt minder is. En um, ja, dat je gewoon veel fijnere voeten hebt. <lacht> Om het maar even zo te noemen. En dat is ook nog een tip die ik heb. Een andere tip die ik heb is uh, gebruik. Een dagcreme die echt past bij het jaargetij. Want we hebben dagcremes die zijn heel erg jellig. En dat is heel fijn voor de zomer. Want dan wil je niet zo'n vettige crème hebben. Maar in de winter heeft je huid net dat beetje extra nodig. En kan het fijner doen om juist een wat vollere crème te nemen. Uh, bijvoorbeeld juist voor de droge huid. En ik heb een voorbeeld van een fijne crème die ik nu gebruik. En dat is van Baratti Intensive Anti-Aging Face Cream. Nou ja, het anti-aging heb ik nog niet echt nodig. Maar het is een hele fijne Fijne crème. En hij heeft een fijne geur. Niet heel uitgesproken. Maar gewoon zacht. En clean. En, en niet zoet of bloemen. Maar gewoon. Ja, een hele fijne, niet heel aanwezige geur. En hij is gewoon heel erg dik. Wacht, ik kan het even laten zien in het potje. Zoals je ziet, hij is helemaal niet vloeibaar. Hij is super dik. En hij is heel verzorgend op je huid. En hij geeft net een beetje extra wat je huid nodig heeft in de winter. Dus kies dus voor een vollere dagcreme. En dat kan ook heel fijn zijn, juist als het buiten koud is, dat je huid net dat stukje extra bescherming krijgt eigenlijk. Nog een tip die ik heb tegen super droge lippen. Kijk, er zijn heel veel mensen die... Um, Faciline echt super fijn vinden. Maar er zijn ook wel mensen die helemaal tegen Vaseline zijn. Omdat het van aardolie is gemaakt. Het is niet natuurlijk. Het is plastic. En uh, voor sommige mensen die met name last hebben van eczeem, Kan hun huid eigenlijk helemaal niks verdragen. Maar daar kan juist faciline heel erg van pas komen. Ik had het ook. Toen ik 13 was. Ik zat in de tweede klas. had ik echt... Al in de winter had ik een he echt helemaal uitslag rondom mijn lippen. En het zag er echt niet uit. En het ging van die hoge kolt om zeg maar mijn lippen niet te laten zien. Het was echt zo awkward. Maar het enige wat mijn lippen konden verdragen op dat moment was facidine. En dat was het enige... Dat niet prikte. Want labellen kan soms ook nog wel prikken. Als je echt van die hele droge lippen hebt. En ook helemaal van dat uitslag dat het helemaal rood is. Dan uh, ja, zit er vaak niks anders op dan gewoon vaseline op je lippen te smeren. En vaseline legt gewoon zo'n beschermend filmpje over je huid heen. En zorgt ervoor dat de hart daaronder juist zichzelf kan herstellen. En ook al ademt hem niet natuurlijk. Het ademt helemaal niet. Het is gewoon... Ja, een plastic laagje. Kan je huid er wel baat bij hebben in, het, uh, in de winter? En uh, ik heb het zelf gewoon ondervonden. Dus um, heb je Labello en prik dat als je het aanbrengt op schalen lippen. Um, neem dan juist iets anders. Iets van Vaseline. Ik heb ook nog een andere tip. En dat is echt een super, super fijn potje. Het is Rosebud Salve. En het is zo'n heel ouderwets, ouderwets merk. Dat vind ik echt zo leuk. En het ruikt echt heerlijk. Het is wel echt. Oké, okay, ik moet wel echt zeggen, het is wel echt een vrouwenproduct, sorry mannen. Maar um, ja, het uh, is vrij roze, al komt het hier op camera komt het veel oranjeachtiger over. Maar het is echt, ja, yeah, het is een roze-rood is het eigenlijk in het echt. En um, ja, die geur, die is zo fijn. En dit is eigenlijk een soort vaseline met toegevoegde um, substanties. Even kijken, ik zal het even voorlezen. Ja, het dus, um, zit olie in... Van allemaal verschillende bloemen en zaden. En um, ja als ik het oplees dan zegt het je waarschijnlijk niks. Maar er zitten heel veel roze extracten in en dat ruik je. Maar het is zo fijn voor je liep. Het is zo fijn. Echt mijn favoriet potje is dit. Ik heb het gekregen van mijn schoonmoeder ooit een keer. En ik had er over gelezen in de Linda. En toen was ik er zo blij mee. En dat maakt ook echt alles waar wat ze over vertellen. Het is zo fijn. En ook voor kloofjes voor op je handen. Bijvoorbeeld um, droge vingerkloofjes of wat dan ook. Is het zo fijn. Zelfs voor rondom je ogen als je gaat slapen. Want die huid onder je ogen kan ook echt wel flink wat te verduren hebben in de winter. En daar kun je met een gerust hart, kun je dit ook van Smith, die roosbedzalf, kun je daaronder smeren. Potje kost 10 euro, kun je even krijgen bij etels, bij Douglas. Ze hebben ook nog verschillende andere soorten. Dus als je een man bent en je houdt niet echt van deze geur, dan zijn er ook nog andere soorten voor jou. Dit is echt een aanrader, want deze is zo fijn. Verder kan je haar ook wat te verduren hebben in de winter. Omdat het zo droog is en alles. En daar heb ik ook nog een tip voor. Ik heb namelijk iets nieuws geprobeerd. En dat is van André Don, Care voor pluisig en droog haar. Oh. En het is, uh, er zit arganolie bij. En nou ja, eerst zei het me niet zoveel. Ik heb er wel van gehoord, arganolie. En het heeft echt zo'n bepaalde geur. Een beetje kruidig, oostersachtig. Maar het ruikt wel lekker. En het is een anti-clit spray. En die is zo fijn. ook als je haar droog is en... Uh, staat Ja, ook als je veel klitten hebt en zo, een beetje droge uiteinden, droge puntjes, dan is dit gewoon echt een heel fijn product. En had ik eigenlijk niet verwacht, want ik ben niet zo van André-Lon. Ik hou niet echt van André-Lon, maar ik vind deze wel heel fijn. Dus goed gedaan. <laughs> Andere tip die ik voor je heb is, breng ook uh, s avonds nachtcreme aan. Ik weet dat heel veel mensen het niet doen. Maar nachtcreme is net zo belangrijk als dagcreme. En het voelt gewoon zo fijn als je hebt gedoucht. Dat je even een lekkere hydraterende crème aanbrengt. En dat je huid weer helemaal comfortabel voelt. Je kunt ook dat, dat beetje extra geven in de winter. Door een serum eerst aan te brengen. En daarna pas een dagcreme. Maar um, ja, serum zijn niet heel goedkoop. En een serum is eigenlijk een heel product. Van allemaal, ja, vitamine, mineralen, eigenlijk alles wat je huid kan gebruiken en dan juist versterkt. En het voelt heel dun aan. En um, het biedt dus ook geen bescherming, maar het is echt puur voeding en hydratatie. En het is echt super fijn. Ik heb ook iets anders van L'Oreal trouwens, wat ik ben gaan gebruiken. En het is de Extraordinary Oil. En die breng ik aan voordat ik naar bed ga. Eerst deze. En het is grappig want je hebt zo'n pipetje. En het is echt een olie en het ruikt echt super kruidig en alles. En um, hij was best wel prijzig, iets van 20 euro of zo Maar hij is heel fijn als je deze eerst aanbrengt. En daarna nog je nachtcrème, dan heb je eigenlijk echt zo'n wauw combinatie. Dan heb je echt een, uh, een gouden combinatie en het voelt zo verzorgend en lekker aan. Ik zou deze zelfs op mijn voeten smeren als het niet zo prijzig was. <laughs> het ruikt zo lekker. En het ruikt, het ruikt wel heel kraardig. Dus moet je even aan wennen. Je ruikt echt eucalyptus en tijm en rozemarijn en alles. En, maar het ruikt heel erg lekker. Dus echt een aanrader ook. Andere tip die ik voor je heb. Als je het gevoel hebt dat je juist extreem hebt in de winter en die komt er maar niet van af ga dan zeker naar de huisarts want die kan een crème voorschrijven die je wellicht kan helpen, want eczeem in de winter wanneer je zelfs wondjes kan krijgen dat is gewoon zo pijnlijk en je huid voelt zo naar aan dus um, als je huid meer dan droog is zelfs eczemerig en schreeuwen zijn rode vlekken en um, ja, ga dan zeker even naar de huisarts want um, daar kan ik je helaas niet echt uh, um, ja, mee helpen verder dus um, ik hoop, ja, als je dat hebt Echt super vervelend. Bezoek dan zeker even een huisarts en laat je anders doorsturen naar een dermatoloog als het niet werkt wat hij voorschrijft. Want wees niet bang. Laat je niet zomaar afschepen als jij naar een dermatoloog wilt, omdat wat de huisarts je voorschrijft voor XC niet werkt. Dan heb je gewoon het recht om daar naartoe te gaan. Dus uh, dat is ook nog een tip. De laatste tip die ik voor je heb is uh, als je make-up gebruikt. Want als je make-up gebruikt en de winter komt eraan, dan is het een extra uitdaging om je huid juist heel comfortabel te laten voelen. Omdat de make-up die we gebruiken droogt ook onze huid uit eigenlijk. Als we onze huid minder willen laten glimmen, dan um, poederen we het af. En dat absorbeert het uh, tallig van je huid. En tallig is juist wat je huid beschermt. Dus je hebt eigenlijk een extra uitdaging als je ook make-up draagt. Wat ik je zou willen aanraden, gebruik een goede primer die je huid goed beschermt van de make-up. Dat voelt sowieso al veel fijner aan voordat je de make-up gaat aanbrengen. En de tweede tip die ik daarbij heb is. Gebruik een foundation. Het kan een BB cream zijn als je dat fijn vindt. Ik ben niet zo fan van BB creams Want het is het net niet. Het is een dagcam en een foundation in één. Waardoor eigenlijk beide aspecten ja, veel minder worden, vind ik. Maar um, als je foundation op doet, gebruik dan een foundation waar een serum bij in zit. Dat vind ik zo fijn. Ik heb al meerdere foundations gebruikt waar een serum bij in zit. Ik zal er even een paar laten zien. Even kijken, Youth Liberator van uh, Yves Saint Laurent. En um, die is zo fijn en super verzorgend. Zo heerlijk voor je huid. Um, Skin Luminizer Foundation. En um, ja, die is bijna op. Dat zeg ik altijd, maar hij is echt bijna op. En um, ja, je zet ook een serum doorheen en dat zag je ook helemaal in zo'n shrill. Als je zeg maar, de verpakking ziet. Echt een super fijne foundation, super verzorgend. En dit is de Wake Me Up van Rimmel. Uh, skin Brightening met vitamine C. Extra weerstand voor je huid en die gebruik ik nu in de winter. En ik gebruik kleur nummer 100 Ivory en die is echt perfect geschikt voor mijn huidtype. En hij voelt zo verzorgend, zo fijn aan. En um, geeft ook een heel natuurlijk effect. Helemaal niet gemake -up'd. Dus um, dat is eigenlijk de laatste tip die ik voor je heb. En um, ja, ik hoop dat je die iets aan zult hebben. Want een droge huid, ja, dat voelt gewoon helemaal niet comfortabel. En zeker in de winter wil je gewoon je huid eigenlijk zo goed mogelijk beschermen. En het begint eigenlijk allemaal gewoon met een goede dagcreme. En kies producten die bij jouw huidtype passen. Die voor jou fijn zijn. Voor jou werken. Laat je niks zo aansmeren. Maar ga ook een beetje op onderzoek uit. Wat voor jou werkt. Wat voor iemand anders kan werken. Kan voor jou werken of niet. Dus het is ook gewoon een kwestie van uitproberen. Maar nou, ik hoop dat je er iets aan zult hebben. En ik wens je nog een hele fijne dag. En duimpje omhoog als je deze video leuk vond. Zou ik echt super leuk vinden. En als je tips, vragen, suggesties, andere dingetjes hebt. Laat het me weten. Want dat... Vind ik leuk en daar groei ik van. En ja, um, yeah, it's what keeps you going, toch? <laughs> ik bedankt voor het kijken en tot de volgende keer!